Nou, ik denk altijd wel dat mijn ouders wisten dat ik wel eens een jointje rookte, maar daar praten we niet echt over thuis. Mijn moeder, die, die wist alles wel. Ik denk dat ik het niet gelijk heb gezegd. Ik kwam ook wel eens gewoon kotsend thuis, weet je. Dat mijn moeder de deur opende en ook gelijk naar de wc toe rende. Ja, niet zo van, uh, mam, ik ga dat vanavond doen. En mijn vader, die weet het niet. Tenminste, ik heb nog nooit met hem een gesprek gehad over drugs. Maar ik denk wel dat ik de eerste keer dat ik ze daarna zag, gelijk heb gezegd dat ik toen ecstasy had gebruikt. Mijn vader wist van niks en ik belde hem op een dag op. En ik zei, hé hey pap, ik heb uh, wellicht een nieuwe baan. Ik ga voor, uh, voor BNN iets doen. Oh, leuk, leuk. Hij zei, wat ga je doen dan? Ik zeg, nou, ik ga drugs uitproberen en dan op camera laten zien wat het met je doet. Nou, dat, dat vond hij heel lastig. Mijn ouders hebben wel altijd gezegd dat ze jaloers zijn op wat ik bij spuit en slikken allemaal doe. Omdat ik daar zoveel mag proberen in een veilige omgeving. Praten over drugsgebruik en vertellen aan zeker ouders, maar anderen, uh, dat je drugs gaat gebruiken... Uh, is nog wel eens lastig en heerst er ook wel wat taboe op. Je zou zeggen dat het eigenlijk altijd wel een goed idee is om het wel te bespreken. Omdat andere mensen dan ook nou, daarvan afweten, weten. Of als het misschien niet goed gaat, je ook bij die mensen terecht kan om ook daar uh, weer hulp bij te krijgen. Maar dat hangt natuurlijk wel heel erg af van de situatie en uh, wie je daarvoor kiest. Mijn ouders zijn best wel, staan best wel op ...positief tegenover drugs. Mijn moeder die zei toen ik haar hetzelfde verhaal vertelde als tegen mijn vader... ...die zei, nou, ik vind het prima als je dat gaat doen... ...maar doe het dan wel echt om de boodschap van Drugslab naar buiten te brengen. Ja, het is super populair geworden, mensen hebben er wat aan, uh, we hebben wat bijgedragen aan de maatschappij. Daar zijn ze super trots op. Tuurlijk vinden zij het heel spannend, maar ze staan er wel heel erg open voor. Ze zien het niet alleen als iets wat je leven verwoest. En ja, ik denk dat mijn ouders gewoon heel erg op mij vertrouwen daarin. Zo van, jij weet wat drugs is, wat het met je doet. Dus wij vertrouwen er dan ook gewoon op dat als je het doet, dat je het wel gewoon op een goede manier doet. Het is ook niet zo dat als ik het met ze over drugs heb, dat ze gelijk uh, gaan stijgeren en uh, het allemaal bagitaliseren en eng vinden. Ja, weet je, ze, ze zijn er zelf ook niet vies van. Ze hebben ook een keer uh, spacecake geprobeerd, maar dat is eigenlijk wel het enige. Als iemand benadert die drugs op hebt, Let er dan op dat iemand uh, soms anders kan reageren dan je van hem gewend bent. Ja, iemand die alert is kan misschien wat, wat opgefokter of sneller reageren. Of iemand die uh, verdovend middel op uh, trager. Of iemand uh, met trimmiddel op wat angstiger. Hou er in rekening mee. Dat niet iedereen uh, op hetzelfde level zit als jij nuchter bent. Ook al, zou, ook al zou ik, ik doe het niet maar ook al zou ik een uh, snijven met... 500 mensen om me heen, niemand zou doorhebben dat ik het doe. Ik ben eigenlijk nooit betrapt met drugs, omdat ik er nooit echt een geheim van maak dat ik het gebruik. Ik heb wel een keer op een, op een feestje gehad dat ik dan de drugs bij me had... en dat dat dan wel een keer afgepakt is. Maar ja, dat was dan ook altijd zo weinig dat ze we daar niet heel erg boeiend over deden. Ja, ik kan me ook niet echt herinneren dat ik stiekem drugs heb gebruikt. Nee, ik ben nooit betrapt, maar ik kan heel goed dingen stiekem doen. Nog steeds, niet alleen met drugs, maar ook gewoon in het dagelijks leven. <laughs> ik heb wel een keer cocaïne gesnoven en toen had ik nog de, de, de ponypack in mijn zak. En toen was ik gewoon door, door een stad aan het lopen en toen ineens wat, politiewagen aan het einde van de straat. En die stopte en die keken naar mij en met degene met wie ik was. Dus ik dacht, hoe kan dit? En, en waarom wij? Dus daar schrok ik wel van, maar ze waren waarschijnlijk naar iemand anders op zoek. Want op een gegeven moment gingen ze gewoon weer weg, maar dat was even spannend. Maar ja, dus eigenlijk niet gesnapt. Niks aan de hand. Stel nou dat je op de dansvloer staat en je geeft een paar pillen aan een vriend of vriendin van je... ...dan is dat in principe strafbaar. Want het verstrekken en afleveren van verboden middelen op de lijst van de Opiumwet is strafbaar. Als iemand in jouw omgeving bijvoorbeeld erg verslaafd is, ben je niet verplicht om dat te melden. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld ziet dat iemand op straat drugs verkoopt. Je bent namelijk nooit verplicht om ergens aangifte van te doen, maar je kan dat wel doen... ...moet je gewoon naar de politie gaan. Je kan ook anonieme misdaad melden via meldmisdaad anoniem. Nou, er lag dus een heel lange spacecake bij ons in de vriezer... ...maar daar wist ik niet van dat hij daar lag. Maar dat vind ik wel jammer, want het had me wel echt heel grappig geleken. Nee, maar ouders gebruiken geen drugs. Met mijn moeder had ik wel... Dat ik toen zelf nog niet blode, maar ik was wel op de leeftijd dat ik wist wat dat was. En toen vond ik een bonnetje van de koffieshop in haar tas, terwijl ik op zoek was naar iets anders. En toen zat ik wel zo, mam, wat is dit? En toen zei ze ook nog van, oh, he, ja, heb ik iets gekocht, koffie gehaald of zo? En toen zat ik haar al zo aan te kijken van, nee, dit klopt niet, dit is gewoon echt de koffieshop. En toen later kwam ze zo terug van, oké okay, ja, ik stop soms. Een heel klein beetje harsje bij een sigaret in het weekend. Maar nee, voor de rest hebben zij volgens mij nog nooit iets gedaan. Niet dat ik weet. Nee, mijn vader die zou ook nooit drugs doen. Dat gaat hij nooit doen en mijn moeder ook niet echt. Terwijl mijn vader ook een keer heeft gezegd voor zijn dood... dus dan misschien een keer als hij tachtig is wil hij een, keer een joint met me roken. Ik zeg haast goed, gaan we een keer doen. Het herkennen van drugsgebruik binnen iemand is vrij lastig. Er zijn wel wat uh, nuances en dergelijke. Bij stimulerende middelen zie je vaak dat iemand uh, grote pupillen heeft, gespannen is, snel kan praten, snel reageren, gewoon heel erg alert is. Bij verdovende middelen zie je dat iemand allemaal wat slomer, wat trager is, uh, misschien ook zelfs onderkoelt. Het lichaam gaat allemaal heel erg langzaam. Bij trimmiddelen uh, zie je vaak dat iemand een verstoorde werkelijkheidsbeleving heeft. Dan reageert niet helemaal zoals je normaal zou verwachten of kan zelfs angstig zijn of misschien heel erg... Uh, ...extreem in lachen of andere uitingen. Stel nou dat je in een huis woont met meerdere mensen... ...en één van die personen die legt bijvoorbeeld een zak pillen in de woonkamer neer. Die pillen zijn dan niet van jou, maar kijk uit... ...want je kan er wel strafrechtelijk aansprakelijk voor worden gesteld. Als die pillen gewoon in het zicht liggen, je wist ervan... ...en je kan er op elk moment bij komen om een pil te pakken... ...dan wordt dat over het algemeen gezien als strafbaar.